Nu zou ik nog even ophalen. Terwijl die nog binnen een het eten zijn. Van droog. Geel gras. Kijk eens Joyce! Kijk eens Joyce! Ho, Joyce! Kom maar Joyce! Kijk eens Joyce! Kijk eens, Joyce. Hey Joyce, oh Joyce, kom maar Joyce, kom maar Joyce. Hey Joyce, jij is goed tegen. Ik snap het. Kijk eens Joyce. Oh Joyce ligt nog een stukje op het op de grond. smaakt goed Joyce, hey Joyce, mooie zon nog weer. goed oh, zo Joyce, oh Joyce, zo hard kan het niet zijn. Oeh, toch nog weer een stukje beter. Dus komen we nog niet. De jetlander is Hey Joyce, ho oh, Joyce. Ja, dit is de laatste Joyce. Dan is alles op. Oh, black jack! Kijk eens, black jack. Hey! zes. Joyce. Hey black jack. Nou, eerst maar geef ik mijn Blackjack een hap. Kijk eens Blackjack. Kom maar. Goed zo Blackjack, hey Joyce, kom maar Joyce. Oh, Joyce. Aperusas. Hey Blackjack. Nu is alles echt op. Oh, nu komt dan de bel erop mee, zei hij. Ho Joyce! Hey Annabel! Hey Oh, Roosje! Oh, Oh, Is that